De Smeg C6 IMX8 is een 60 cm breed inductie uitgevoerd in stijlvol roestvrij staal. Het fornuis heeft een zwarte inductiekookplaat met 4 zones, met vermogens tot wel 3,0 kW per zone. Alle zones hebben een boosterfunctie waardoor extra vermogen tijdelijk kan worden toegevoegd. Het kookgedeelte waarschuwt door middel van indicatielampjes als de zone nog warm is... ...en is beveiligd tegen oververhitting. De bediening gebeurt met de klassieke smegknoppen voorop. Zowel de oven als de kookplaat zijn hier te bedienen. De oven is in te stellen op 260 graden. De oven is een multifunctionele oven met wel 9 functies en een inhoud van 72 liter.